Uh, nou ja de traangroot in wallen uh, wordt eigenlijk, ja, ik kan het beste het aanwijzen uh, ik heb het een heel klein beetje, dat is dit gebied hier. De traangroot kan uitstekend worden behandeld. Als ik zo'n behandeling laat doen dan zitten de meeste mensen denken nog steeds zo van hé, hey, komt dat überhaupt wel? En als ik het dan laat doen dan zitten ze echt helemaal perplex over hoe goed het resultaat is. De traangroot is echt heel goed in één keer te behandelen. Het volumeverlies kan ja, helemaal weggehaald worden. Uh, je moet het altijd nog een klein beetje het laten zitten om een natuurlijk resultaat te krijgen. Maar dat vermoeide en uh, uiterlijk, wat de meeste mensen met zo'n indicatie hebben, gaat eigenlijk over het algemeen helemaal weg.